welkom bij het nieuwe vernieuwde direct admin evolution direct admin is in 2019 vernieuwd nieuw is de layout de layout is nu ook op mobiele apparaten zoals je smartphone te gebruiken het ziet er een stuk anders uit misschien ook wel een stuk moderner en frisser je begint bij de homepagina met een aantal details over je account het aantal databases die je hebt het domein, de laatste keer dat je bent ingelogd, en ja aan de rechterzijde de mogelijkheid om nog meer informatie te bekijken. Hierboven heb je de menu-items zoals je die kent van het oude direct admin. Door met je muis eroverheen te gaan krijg je een drop-down en zie je alle items die je als goed is ook herkent van het oude direct admin. Op het moment dat je hier sneller tussen schakelen, kun je ook voor kiezen om ze alvast uit te klappen. Zo is het duidelijker zichtbaar welke kant je op kan. Hier rechtsboven kun je je domeinnaam selecteren. Als je meerdere domeinnaam beheert dan zie je die hier tussen staan. Aan de rechterzijde kun je je account beheren. Zo kan je berichten bekijken en kan je skin aanpassen. Als ik hier op klik kan ik ervoor kiezen om de layout te veranderen met na een zijbalk. Je ziet nu dat het menu boven is versplaatst naar de linkerzijde. Als ik weer terug ga en kies voor de icon quit, komt op de homepagina het oude direct admin weer een beetje tevoorschijn. Je hebt nu alle opties zoals je die kent van vroeger weer terug in één groot overzicht. Als laatste heb je de optie hybride. Nieuw binnen Direct Admin Evolution is de optie om twee staps verificatie in te stellen. Op het moment dat jij inlogt via mijn zou je dan gevraagd worden voor een tweede wachtwoord. Dit is ter beveiliging van je account. Het is optioneel, maar best practice om het wel in te stellen. Een handleiding hoe jij twee staps verificatie instelt, zie je in ons YouTube-kanaal. Dit was onze korte introductie tot DirectAdmin Evolution. Weet dat je het uiterlijk kan aanpassen naar een layout dat overeenkomt met de oude versie van DirectAdmin en dat alle functies nagenoeg hetzelfde zijn gebleven. Het is nog steeds mogelijk om bijvoorbeeld een SSL-certificaat via Let's in Script te installeren.